Yo mensen, het is dus tijd voor een coole game. Nee. Welkom, welkom mensen. Welkom, welkom, welkom. Maar op het game? Vandaag hebben we in online. Oh god, een duikbomb! Doe oh. de robot. Nee. Oké, okay, let's fucking do it. Het is een super vet online game van Ubisoft. Dus... Petje op, hoor, Petje eh uh, Het is gewoon een super vet game. Ik zou echt dikke aan Holy shit. De controllers zijn echt uh, lot. Nee, de controllers zijn niet echt lot, dus best wel moeilijk. Uh, de muis moet je heel precies instellen, dus je het wil met een soort van trekbalk. Niet gay. Ja, het is heel uh, moeilijk om het te stellen. Ik, ik heb hem voor mij vol lekker ingesteld, dus. Ja, yep. ja, yep. Dus, eh. Uh, anyway, ik ben een... Een... Een sold, ja, dat ben ik. Putting fucking awesome. Ze rennen alleen fucking langzaam. Uh, dat is de enige granaat, doe maar. Ze zijn zoveel fatten moves. Kijk je. Bijvoorbeeld, dat is er bot eentje van. En ik. Uh, nee, dat is het niet. Oké. Okay. Uh, het is gewoon zo'n badass game. hier kan ik springen. En je kan ook coveren. Ook, daar komt een eentje Daar kwam er een. Fuck. Kijk dit. Beep. Kan van uh, ding verspitchen. Het uh, is handig als ik even ga staan. En achter die muur kan ik coveren. Waar oh, Waar is die. God damn it. de fuck zit die? Ik zie hem niet. Waar is die? Daar is hij! Nee, are you fucking kidding me, je fucking shot me, what the fuck is dat ik niet hersteld. Oké, okay, let's fucking do it. True, hi Au. Ouch. is niet Fuck you guys. Het is toch in de salte? what the fuck is het nou? Wat the hell is het? Uh, toch, geen? Hey, wat is nou? Het is in de sotter ik wist het. Welkom Rabia. Goddadd. Jullie hebben ik heb een paar mails gehad van What the fuck? Waar upload je niet meer? Ik ben nog druk aan het uploaden. Alleen ik ben al drie dagen. Oh wat de fuck wil ik niet. Ik ben al drie dagen bezig met een Krapping filmpje te bewerken. En what the fuck hij in Ieder geval. Dus tam tam tam tam tam tam tam. Dan zag ik een little bitch. Komt er nog een? Tam tam tam tam tam tam tam tam. fuck! Niet nu! God damn it! Kan ik een gooien? Fuck nee! Uh, uh. Oh, daar zie ik een op bitch. Dus een aan het bitch! Oh my god! Oh wow! Deep move kende ik nog niet. Die was fucking awesome. Maar hier kan zo veel kofferen. Surprising 5 motherfuckers! Oké, okay, surprising 5 schiet ons dan met je of shitjes. Oh fuck. Oh fuck. Ga op de muur. Gaat de kant muur. Zet de muur. Ga hem laag. Nice. Oh fuck. Man, hit. God damn it ja, um, yeah, in ieder geval, ik uh, ben dus al fucking vier dagen of drie dagen bezig met een crapping film te bewerken. Want ik dit is mijn ondertiteling, dus. Yeah! Au! Niet dood gaan, niet dood gaan, let op piece of fucking emo shit. Dus, oh! Die, die, die, die, die! What the fuck What the f***? What the hell? Ik ging dood. What the What the, What the hell? In ieder geval, het is mijn ondertiteling, eh. Uh, als jullie gasten per kijken, dan weten jullie wel bij funniest uh, dingen. Daar heb ik het niet van. Nee. Ik zit in, uh, in mijn. Uh, ik had wel eens zin. Maar dat is bijvoorbeeld een voorbeeld ervan. Ik ga hierop. Want ik kan die prakt overal op. Oh shit, daar zit ik het. Oké, okay, er zit dus iemand lekker, handig. God damn it, God damn it hij wil niet koud. Fuck, ga niet opzij! For fucking Jesus sake! Oh shit, er zijn er twee! Automatic, ik kunnen afval muziek hoor nou. Fuck zeker. For fuck's sake. Oh Jesus shit! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god! <laughs> Dang it! In ieder geval, dus ik ben al drie dagen bezig met een onttiteling, Want het filmpje duurt een beetje langer dan ik had verwacht. En dan moet je frame bij frame. Ik weet niet of jullie weten wat frame is in In ieder geval, is een frame. Dus elk plaatje wat een video maakt. Dus een video maakt verschillende plaatjes. En zo het heel snel op elkaar dat ik een film. En damn, het, hebben we verloren. In ieder geval, zo ontstaat de film. En een video. Ze dus hebben een hele oude camera. Die maakt heel veel. Uh, nee, nee, dat is een kut. Niet, uh, uh, het is een Lego filmpje. En je laat gewoon Lego lopen. Dan moet je elke keer een pootje bewegen. Stukje bij stukje. Uh, je kan het goed. Als je een beetje iets weet over tekenfilms. Ik ga een hele uitleg geven. mijn nee, god. Het is dus gewoon foto bij foto. Snel als we elkaar. Echt stukje bij stukje. Naar lopen die bad. Zo doe je het ook in een video. Maar dat is wel heel snel. En goddammit. Dus je moet dus frame bij frame. Moet je goed luisteren naar je stem. En dan moet je precies de goede tijd. Moet je een ondertitelingetje zetten. En je moet hem trouwens op de goede, lekkere, mooie plaats zetten. Anders ziet het er natuurlijk ook niet uit. Dus dan ben je ongeveer. Uh, voor één hele zin ben je ongeveer zeker wel, uh, als je niks wil doen zoals mij, ben je zeker uh, een, wat uh, zal even eerlijk iets zeggen, uh, en dus uh, geen overdrijven, dus ben je gewoon, uh, zeker een, uh, een um, zeker voor een hele zin ben je, uh, sowieso zeven minuten kwijt. En voor als je iets heel wild, uh, sta je voor vier zin achter elkaar, bij ongeveer kwartier kwijt, oh my god. Press it fire! fire! Het uh, is best een lulig, maar ik vind het leuk om jullie gasten want jullie... Holy shit, dat is gewoon weinig. Jullie gasten uh, hebben niet voor niets mij abonneerd. Oh mijn god, ik geef jullie pak, kwaliteit. niet, dat klinkt net als ik bij de media markt Ehm, um, even logisch, we zijn nu... Oh my god, iemand schiet aan mij. Auw, dat heep. Niks zegt. Wow. Hier zit Oké, okay, zetten ze op. gaan dus... Wow. Fuck yeah. Oh my god, staat er echt iemand. <laughs> Wat de hel doen we zo zacht als dat de bielen? We zijn... We zitten hier in echt gebouwen, holy fuck! Damn motherfucker, waar de fuck zit jij? Oh. Ah! God damn it! Dat is zo warm, en moet er druk van. Oké, eh zo, zo heb ik me wel vaak geschoten. Oké, okay, vijf, vier. God damn, 8, muziek. Ik kan een kiks zijn ass. Uh, ik ben dus echt meegeslecht in, want de controller is heel zwaar. Maar ik heb hem lekker weggezet. Dus ik kan nou epic gym doen. Hoe bedoel je, gewoon zo? Ehm um, Nou, oh, kunnen we zwemmen? Dat weet ik niet. Nee. <laughs> Dat is dus duidelijk. <laughs> Wat de hel. Dat was echt uber Om. <laughs> Oh... oh, oh, oh. <laughs> oh <Although>, lol <laughs> You can swim <laughs> What a noob Perfect, Dat uh, LET'S DO IT Wow, is het een duitse in? Braatbooster high five High course high, high, high five Take my cover Op semi zetten Op semi goddammit Zo kan ik niet werken Oh fuck Laat er vanaf Oh shit! Rustig, rustig, rustig, rustig, kom op, rustig. Rustig. Lekker pas. Lekker bols, lekker bols. Oh mijn god, er is iemand! Zij daar! Hallo! Oh, what Ik kan dus coole moves. Hij likes je mouwen, hij likes je mouwen. Nee. Like a fucking emo snake. Oké, okay. cover. Zit er iemand? Marco! Oké, okay, we weten snel hoe iemand zit. Ja, er is iemand thuis. Nee, er is niemand thuis. Ik zag er iemand lopen. Ik zie, dit is ook vet. Oh my god. Oh! What the heer? Oh my god, het beste rondje, even. Ik heb yeah, freaking nul punt gehad. God dang it. God dang it. Ook als ik freaking potje deze awesome Games heb ik trouwens voor slagen. God damn it. Tuk -tuk -tuk -tuk. Jammer dat Nico's Lemons wel bed zijn. Ja, niet altijd kan, hè. Oké, is die 20 seconden was nog niet nog? af wij. Oké, okay, 3, 2, 1. Let's move. Like a boss. Wow. Oh, well, on the level. Wee! Of andere kant, dat kan trouwens ook. Haha, <laughs> Tom, I think it is time to shut the fuck up and do my fucking... Oh, shit. Ho, ho. oké, Oké, oké, Like the Assassin's Creed in more for 3500. Oh, liggen. En uh, blijf liggen. Nee, nee, nee. Ik ben geen ik nu. No. Oh, er komt er een. Als jij doodgaat, uh, ik zweer. Ja, mijn pips Oh my fucking emo shit. Daar komt er eentje. Die, die, die, die, die, die, die. die. Shit! Waarom had hij niet dood? What the fuck? He is invincible. Wat? Oh, hij schoon me wel lekker dood. de Ik schoot een super hard raak met mijn... En. Klonk. Ik schoot hem hard raak met mijn P9530. Oh god, waarom alweer? En waar de hel had hij dan niet dood? It's was a fire. No, no stopping fire Het all. Epic jump. Nou schiet er iemand op mij. Fuck die shit. Op. Oh. God damn it. Nou, en de bot. Oh shit! Die man, fuck, die man, fuck, die de fuck. Oh shit! Nee, damn it! Ah! Hol je leven! Holy fuck. Holy motherfucking hell, <laughs> dat was awesome. Genius. We need to reload. We nemen niet, get the fuck out of here Oh shit Er is niemand, ok, let's go Er is niemand, holy fuck Oh ah! Jesus, ball crap. Hoe de hel is er? Ik kan hem niet zien. Oh, zit een bitch. Hier, moet deksel al! Oh! Ah, nou zien we dat nieuw. heb hem, kan hem niet overheen, toch? No fuck, ik ben dood. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. heb ik hem? God damn met nee. Zijn er zijn nog meer. Oh fuck. Oh shit. We zitten nou echt diep in de balkrap mensen. Nee niet omhoog. Nu moeten we wel Ik heb maar ook heb doen. Kijk, dan gaan we het halen. Ik heb geen idee of ik ga het overleven mensen maar... Ho! Oh! Die horen bij ons. Overtime bitches. Oh, mooi nice. Oh no no, shit! No no no! Slap them! Slap Oh fuck! Whoa! Fuck yeah! <laughs> What the fuck was that? Genius! We <laughs> have <laughs> <In laughs> kill. <laughs> fuck yeah! Whoa! Okay, that was awesome. Holy Jesus! Die wisten dat er nog een andere gast zat. Oh, oh. En hey, wat? <laughs> Mensen, ik ga het wel laten. Het wordt me even te veel. Holy Jesus, dat was awesome. Ik denk dat van de ik En uh, vergeet niet op neeren. En ook niet op het thuisverhaal. En ook niet op